We zijn vandaag bij de cliëntenraad van Schalkweide van Sint-Jacob. En we hebben net een training gehad over kracht van de cliëntenraad. Hoe heeft u dat ervaren? Heel positief. We hebben heel veel handvaten gekregen waar we mee aan het werk kunnen gaan. We hebben tips gekregen, bruikbare tips, waar we wat aan hadden. Waar we ook in de vergadering met elkaar nog eens over kunnen discussiëren. Dus ja, ik vond het heel waardevol. Het was een waardevolle middag. Nou, dat is heel erg mooi om te horen inderdaad. Denkt u dat andere cliëntenraden ook iets uh, kunnen hebben aan een dergelijke bijeenkomst? Of zou u het bijvoorbeeld willen delen met andere cliëntenraden? Ik zou het zeker uh, raadzaam vinden voor een andere cliëntenraad, als ze ook, die problemen hebben waar wij tegenaan lopen, om dan die handvaten aangereikt te krijgen, uh, zodat ze er zelf aan het werk mee kunnen. Geweldig inderdaad. Dus als het gaat om op een andere manier leren communiceren, zou je zeggen vind ik het raadzaam om daar eens een keer met elkaar om de tafel te gaan zitten. Nou heel hartelijk bedankt voor uw reactie.